Oké, okay, dus je bent leerkracht op een basisschool en je wilt het beste uit je leerlingen halen. Tuurlijk! Eigenlijk wil je daarom Hallo? iedere leerling zoveel mogelijk aandacht geven. Maar ja, je bent al druk genoeg met de voorbereidingen van lessen, iedereen rustig houden en al het ingeleverde werk nakijken. Je kan natuurlijk allerlei programmaatjes en websites gebruiken, maar houd dan het overzicht nog maar eens. Pff, hoe zorg je nou toch dat al jouw leerlingen super slim worden? Boom! Dit is It's Learning. It's Learning is een website die helpt bij het geven van je lessen. Nadat je bent ingelogd kan je zien waar een leerling mee bezig is en alles wat hij heeft gedaan. Je kan ook allerlei leuke filmpjes met uitleg en links naar leerzame spelletjes toevoegen. Die heb je dan allemaal samen op één plek en je kan ze volgend schooljaar zo weer gebruiken. De leerlingen kunnen ook online opdrachten en toetsen maken op hun eigen niveau. Dat werk kan dan weer automatisch nagekeken worden. Zo vinden je leerlingen het allemaal prachtig en heb jij alle tijd om ze te helpen leren. En dat zorgt voor nog betere resultaten. It's Learning, de website die je helpt lesgeven.